Wat leuk dat je weer kijkt naar alweer mijn derde vlog. Uh, mijn eerste vlog ging over de zin en de onzin van de 21st century skills. Mijn tweede vlog ging over informatievaardigheden. Maar de afgelopen weken ben ik zelf druk geweest om me te verdiepen in de mogelijkheden van Minecraft in het onderwijs. En daar heb ik ook een workshop over gegeven bij mij op de Pabo. En dat heeft de basis gelegd voor dit derde vlog. En daar wil ik het dan ook uh, nou de komende 20, 25 minuten over hebben. Gaming. ...in het onderwijs. Gaming in het onderwijs, het is uh, misschien een beetje een gekke combinatie... ...maar de game-industrie is best wel groot wereldwijd. Er wordt heel wat gegamed. En met name in uh, Noord-Amerika, Europa en um, in Azië. In, in Japan is natuurlijk natuurlijk heel groot land van Nintendo. Um, en het is een van de grootste, misschien wel de grootste industrie in de wereld. Afgelopen jaar, 2015, was er een omzet van maar liefst 91 miljard dollar... En de verwachting is dat 2016 ze door de 100 miljard dollar heen breken. Het is veel groter dan de filmindustrie bijvoorbeeld. En als iets zo populair is, dan betekent dat dat er altijd ergens een leraar is die zegt, daar moeten we iets mee. En het is best wel interessant, er is onlangs een artikel verschenen op Mediawijze.net waarin aangegeven werd waarom willen leraren eigenlijk iets met games. En een van de redenen die als eerst genoemd werd, um, was om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. En dat klinkt op zich wel logisch, hè, want kinderen spelen heel veel games. Uh, zeker uh, vanaf uh, 6, 7, 8 jaar dan spelen ze meestal een paar uur per dag games en dat neemt alleen maar toe naarmate ze ouder worden. De vraag is alleen in hoeverre games die zij graag spelen, zoals uh, Grand Heft heeft auto, waarbij je in de stad als crimineel je gang kan gaan. Of Candy Crush, dat heel erg populair is. Ja, wat daar direct de educatieve waarde van is. Of hoe je dat zou willen inzetten in het onderwijs. Dus het is wel goed om daar even goed over na te denken. Of die belevingswereld direct een goede reden is om met gaming in het onderwijs aan de slag te gaan. Een tweede reden die ze noemen is omdat het tijdbesparing kan opleveren. Kinderen zitten immers lekker te gamen um, en zij houden zichzelf in feite bezig. En jij kan als leerkracht even lekker koffie drinken. Maar dat is volgens mij niet hoe het inzetten van games goed werkt. Um, games moet je heel erg goed inbedden um, in je onderwijs. En um, nou ja, daar komen we straks nog verder op. Een derde reden die leraren noemen om games te willen gebruiken in hun onderwijs, is omdat ze ervan overtuigd zijn dat games de motivatie, motivatie verhogen van kinderen en dat de kinderen daardoor het leuke vinden om te leren en dat is op zich wel een aardige gedachte, omdat games best wel motiverend werken. Of er zitten heel veel game-elementen in games die ervoor zorgen dat je wil spelen. Maar als je dat combineert met leren, hoeft dat niet per se succes te betekenen. En Er wordt ook wel gesproken over het chocolate-covered-broccoli-principe. Broccoli met chocolade eroverheen. Je moet er niet aan denken om dat te willen eten, maar het is het trucje dat gebruikt wordt om iets dat ja, eigenlijk niet lekker is, of dat kinderen misschien niet lekker vinden, om dat eh, toch aantrekkelijk te maken. En dat is het risico als je games om die reden wil inzetten. Van, uh, de gedachte is, het leren vinden kinderen niet leuk. Uh, maar dat proberen we dan aantrekkelijk te maken door een soort sausje overheen te gieten. En het risico wat je dan loopt is dat je iets krijgt zoals dit rekenspelletje. En er zijn talloze van deze rekenspelletjes. En op zich vinden kinderen dat misschien nog wel leuk. Want je moet kijken welke bom je moet laden in het kanon om vervolgens af te vuren. Dus je moet het sommetje uitrekenen. Maar ja... Het heeft niks met rekenen te maken. Het had net zo goed spellingsopgaven kunnen zijn of kunnen vragen of iets van geschiedenis. En de gameplay van deze game is dus helemaal niet functioneel voor het doel wat erachter ligt. En juist als gameplay wel functioneel is voor leerdoelen, dan leidt het tot betere leerresultaten. En hierbij is het ook gewoon ja, gokken. Een voorbeeld van een sterke game voor het onderwijs is bijvoorbeeld een adventure zoals deze. Dit is The Silent Age. Die zou je heel goed kunnen gebruiken voor Engels bijvoorbeeld, voor taalonderwijs. Want om deze game te kunnen spelen, moet je begrijpen wat er verteld wordt en hoe het verhaal zich ontwikkelt. En je wil verder komen, want het is een spannend, mysterieus verhaal. Om die reden is het wel effectief. En dat is eigenlijk de sleutel voor de meerwaarde van games in de les. Ik heb hier een screenshot van de Inventioneers. Um, een hartstikke gave game voor, uh, voor iOS. En um, je gebruikt deze game, of games in het algemeen als je ze succesvol wil inzetten, als leerlingen kunnen ervaren waarom iets is zoals het is. En dat moeten ze ervaren door dat zelf uit te proberen. En actie die ze ondernemen leidt dus tot een bepaald resultaat. Dan heeft het meerwaarde. Nou, er zijn verschillende manieren om met games in het onderwijs aan de slag te gaan. Um, over het algemeen worden er vier onderscheiden. En de eerste, hier bovenin een screenshot van een oude Super Mario, um, dat zijn de games, de standaard games, die uh, gewoon in de winkel zijn en die je zo kunt kopen um, en die eigenlijk voor entertainment uh, redenen uh, zijn gemaakt, maar die je ook in het onderwijs kunt inzetten. Ze noemen dat ook wel de COTS games, de commercials of the shelf. De, um, ja, de, gewoon de, de, die op de plank staan die je kant en klaar bij de Bart Schmid kan halen, bij wijze van spreken. Um, een andere vorm van gaming zijn de serious games. Dat zijn games die specifiek voor het onderwijs ontwikkeld worden. Dat zijn vaak games die worden gemaakt door overheidsinstanties of uh, UNICEF of Greenpeace of wat dan ook. Hier is een screenshot van een game waarbij je waterleiding moet aanleggen. En dat zijn games die heel specifiek een educatieve insteek hebben. Het zijn al games die gemaakt zijn om je iets te leren. Veel kinderen vinden dit ook wel de saaiere games, maar tegelijkertijd, dat is ook misschien de insteek van de game zelf. Een derde manier is kinderen het zelf laten programmeren van games. Er is natuurlijk Scratch, wat je hier ziet, waarin kinderen zelf een eigen game kunnen ontwerpen, maar er zijn nog allerlei andere manieren. Ook de game studio van Klokhuis is een hele mooie, laagdrempelige manier om kinderen hun eigen games te laten maken. En tot slot de vierde manier is gamification, waarbij je game-principes gebruikt, game-elementen gebruikt in je reguliere onderwijs. En dat je gaat kijken, nou wat werkt er nou zo goed in games? Het hebben van levels, verschillende moeilijkheidsgraden, dat je dingen kan verdienen, kan vrijspelen, dat je puzzels moet oplossen, dat je speciale krachten krijgt of whatever, en dat je dat op een of andere manier kan inzetten in je onderwijs. En dat kan digitaal, maar dat kan ook heel goed unplugged met... Papieren kaartjes en envelopjes en allemaal leuke dingetjes. Over gamification, eigenlijk over al deze onderwerpen, is nog veel, veel meer te vertellen. En ik focus me in, in dit vlog in elk geval even op de mogelijkheden van de commercials of the shelf, de entertainment games. Hier is de game Angry Birds en dit is een hele typische populaire uh, game. Dit is de aller, allereerste level in de aller, allereerste wereld. En als je die game opstart dan word je een beetje langzaamaan um, ja, geholpen. Um, er wordt uh, een hele eenvoudige opdracht gegeven. Uh, er wordt laten zien hoe je um, de vogel kan afschieten om uh, de groene big uh, te proberen te raken. En uh, level 2 is alweer wat moeilijker en level 3 is nog weer moeilijker. En vanaf level 4 krijg je andere soort vogeltjes waarmee je kan schieten en die opbouw hè, dat wordt ook wel scaffolding genoemd het um, is heel typisch voor games om je erin te zuigen en om je heel snel instant gratification te geven. En, uh, van oké okay, Hoe werkt dit? en um, Aan het handje word je meegenomen en dat werkt ontzettend goed bij games. En het is interessant om te zien dat als dat zo goed werkt, dat een game bijvoorbeeld zoals Minecraft daar echt compleet lak aan heeft. Minecraft is een ontzettend populaire game waarbij je als speler door een gigantisch grote wereld kan rondlopen en je kan alles wat je ziet slopen en je kan heel veel bouwen. Uh, maar Minecraft legt niks uit. Je wordt gewoon gedropt in die wereld en je zoekt het maar uit. Er is niemand die iets vertelt of uitlegt. Er is nergens enige hulp of handleiding of wat dan ook. En als je niks doet, is het na ongeveer 10 minuten wordt het nacht. En als je niet oppast, dan word je opgegeten door monsters. Um, en dat is best wel heel erg moeilijk. En het is grappig om te zien hoe een game die zo moeilijk is, toch zo populair kan zijn bij kinderen. Als we eens kijken naar populaire games bij jonge kinderen, en dat is dus al vanaf de kleuterleeftijd, staat Minecraft zowel bij jongens als meisjes in de top 3. En de game blijft ook populair bij kinderen die ouder zijn. Hier zijn kinderen in de bovenbouw van de basisschool of de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En daar staan toch best wel moeilijke games in. Bij jongens, ik zie ook GTA staan, die heeft trouwens een leeftijdskeuring van 18 jaar. Hij kwam net al heel even langs in een van de eerdere sheets. Maar je ziet dus dat kinderen best wel diverse games spelen, maar ze spelen dus ook heel veel. En wat voor soort gamers zijn er dan zoal? Over het algemeen worden er negen type gamers onderscheiden. En ik baseer me hier even op het boek Schermgaande Jeugd van Patty Valkenburg. Die uh, benoemt deze negen type of archetype gamers. En um, nou is het natuurlijk zo dat iemand nooit één type is, maar meestal een combinatie van verschillende uh, type in zich heeft of dat daar de voorkeur aan geeft. Of dat dat, dat uh, fijn vindt om te doen. En Verschillende Archetype Gamers leidt ook weer tot verschillende motieven voor kinderen om te willen gamen. Want waarom wil men eigenlijk gamen? Uh, en ik onderscheid hier zes verschillende uh, motieven. Als eerste de drang uh, nou, om te laten zien hoe goed je bent, om te winnen misschien wel, maar ook gewoon uh, meten, hè? kijken van uh, ben ik beter niet. Het is altijd een uh, wedstrijdelement is altijd interessant. Een ander uh, motief om te willen gamen is omdat het moeilijk is en je wil iets proberen te behalen. Um, juist games die moeilijk zijn geven een enorme uh, opluchting of uh, gevoel van prestatie als het je lukt om die level te behalen of die eindbaas te verslaan of wat dan ook. Daarnaast geven games ook eindelijk kinderen um, het gevoel dat ze controle hebben over uh, een wereld of over hun leven of iets. Uh, ze worden vaak uh, geleefd, um, ze moeten hier naartoe, ze moeten daar naartoe, ze worden van hot naar her geplaatst. Uh, of dingen overkomt hen vaak in de echte wereld, maar bij gaming hebben ze zelf de wereld onder controle. Dat is toch een heel belangrijk motief. Ook de fysiologie speelt er een rol in. Uh, games kunnen um, um, misschien wel beter dan andere media um, heel goed gevoelens uitlokken um, van extreme opwinding, uh, opluchting, uh, van geluk, van frustratie, van woede, noem maar op, uh, maar games laat je echte dingen ervaren. Het is ook met name een medium dat heel erg ingezet wordt om sociaal gedrag uh, te stimuleren en uh, te hebben met anderen. Om gewoon sociale contacten te onderhouden. Uh, kinderen spelen veel games met hun vrienden buiten schooltijd om. Of maken vrienden door te gamen. Uh, vroeger was dat met z'n vieren op de bank uh, achter de Nintendo en tegenwoordig steeds meer online natuurlijk. En een laatste motief om te willen gamen is um, de drang naar exploratie. Nieuwe dingen verkennen, nieuwe werelden ontdekken, dingen uh, bekijken en doen die in het echt niet kunnen. Allemaal prachtige redenen om te gamen. Maar, wat wel heel belangrijk is, niemand game dus omdat het makkelijk is. En ik denk dat dat wel goed is om eens te beseffen um, voor ons in het onderwijs. En ik denk dat het goed is om daaraan te denken als je bezig bent om chocola te smelten, om over die broccoli heen te gieten. Maar hoe moet het dan wel? Um, en ik denk een belangrijke eerste stap is, zoals altijd, na te denken over wat wil ik eigenlijk? Wat zijn mijn leerdoelen? Um, en wat wil ik dat die kinderen aan het eind van deze les, dit project, deze maand, of hoe je onderwijs ook hebt opgebouwd, wat wil je dat ze hebben uh, bereikt of dat ze uh, kunnen of weten? Uh, en als je dat weet, dan kan je gaan nadenken over welke meerwaarde kan een game, zoals bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon, of Minecraft, of Civilization, euh, daarbij bieden. En welke kenmerken van die game kan ik dan gebruiken voor mijn project of mijn les, et cetera. Eigenlijk is dat precies hetzelfde als wat je al doet in het tpack model waarbij je nadenkt, als je weet wat de vakinhoud is en de didactiek, welke meerwaarde ICT kan bieden binnen jouw specifieke context. En ik ga nu niet verder het tpack model Uitleggen. Daar heb ik een aparte kennisclip voor. En die zal ik ook in de show notes bij deze dia plaatsen, zodat je die kan kijken. Hij staat openbaar op YouTube, dus op die manier kun je meer over het t pack model te weten komen. Nou, wat kan je zoal leren van games? Games kunnen je leren om problemen op te lossen, ze kunnen je leren om creatief te denken maar ook om kritisch te denken. Om, ze kunnen je dwingen om samen te werken. Ze kunnen je dwingen om logisch te moeten redeneren, omdat anders die oplossing niet gaat werken. En ze stimuleren allerlei onderzoeksvaardigheden. Als ik naar deze vaardigheden kijk, dan vertonen die ontzettend veel overlap met de 21st century skills. En dit nieuwe model van kennisnet en SLO, dat momenteel wordt uitgedacht verder in concrete leerlijnen en, en voorbeelden, um, dat geeft ontzettend veel overlap met die mooie uh, games. En dat betekent dus dat games bij uitstek ingezet kunnen worden om kinderen te laten werken aan een aantal van deze vaardigheden of een combinatie van deze vaardigheden. En dat zou dus heel mooi zijn om die dubbelslag te kunnen maken. En ook uit onderzoek blijkt dat games positieve effecten kunnen hebben. Over het algemeen hebben games een positief effect op de cognitieve ontwikkeling. En dat geldt dus ook voor entertainment games. Het leren over het algemeen is het meest effectief als het actief, ervaringsgericht en probleemgericht is. Met onmiddellijke feedback. En dat kunnen games allemaal. Bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie. Games doen vooral een beroep op dat probleemoplossend vermogen. En het is bevorderlijk om games in te zetten, bijvoorbeeld voor wat ze in Engeland uh, hebben, het STEAM onderwijs. Dat staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Daarnaast hebben games een positief effect op het ruimtelijk inzicht en dat is ook in hersenactiviteit gemeten. Met name games um, die actie, strategie en avontuur in zich hebben, um, helpen daarbij, uh, bijvoorbeeld uh, Minecraft. Datzelfde geldt voor de hand oogcoördinatie Games hebben ook een positief effect en verhogen de fijne motoriek. En tot slot de creativiteit, oftewel het kunnen ontdekken van oplossingen die nieuw, bruikbaar en van hoge kwaliteit zijn. En creativiteit over het algemeen wordt gezien als een persoonlijkheidstrek, uh, grotendeels bepaald door omgevingsfactoren van iemand. Um, maar het blijkt, nou, uit het weinige onderzoek dat er is gedaan van uh, games op creativiteit, dat uh, games wel een positief effect hebben op de figurale creativiteit, door de rijkelijke audiovisuele input die games geven aan kinderen. En toen ik in mijn Minecraft workshop bezig was, um, heb ik dat vooral gekoppeld aan de cyclus van ontwerpend leren. Um, ik gaf de opdracht aan studenten om iets te bouwen in de wereld volgens een beeldende of een rekenopdracht. En het grappige was, als je kijkt naar die cyclus van ontwerpend leren, gaf ik als leerkracht dus hen het probleem. Um, dus dat was een gegeven. Stap 1, wat is het probleem? Dat geef ik als leerkracht. En vervolgens moeten zij uh, in stap 4 en 5 uh, met prototypes aan de slag en dat zo goed mogelijk maken en uh, steeds blijven verbeteren voordat ze dat gaan presenteren. Maar die essentiële stappen 2 en 3 die daaraan vooraf gaan, hè, voordat ze zomaar lukraak gaan bouwen of klooien in die games, um, het, in feite de, de, de klooifase, die zijn ontzettend belangrijk. Hè? Het, het verzamelen van ideeën, daarover nadenken, daarover brainstormen, um, daarover discussiëren ook, uh, verschillende ideeën uitproberen. Uh, ...verder uitwerken, wat zal wel werken, wat zal niet werken, een soort onderzoeksfase ook. Die fases die zijn ontzettend belangrijk om te doen. En die zijn essentieel voor het creatief proces. En het zou best wel eens kunnen zijn dat die stappen beter werken buiten een game. Dus dat je kinderen ook de ruimte en de mogelijkheid geeft om de game als middel te gebruiken om iets te maken om iets op te leveren, wat ze vervolgens weer kunnen presenteren, maar dat ze ook echt de, fysiek de ruimte en de tijd krijgen om buiten die game met elkaar erover in gesprek te gaan en te overleggen. En dan doorloop je deze mooie cyclus van ontwerpend leren. En dan leren kinderen volgens mij op een goede manier uh, games te gebruiken in het onderwijs. Maar ongetwijfeld, als je hiermee aan de slag gaat, ga je tegen dingen aanlopen. En ik heb een heel mooi algoritme gevonden dat je hopelijk kan helpen als je tegen problemen aanloopt. En die komt van Lewis Carroll uit het boek Alice in Wonderland. Mocht er iets niet lukken, begin gewoon bij het begin. En ga dan door tot je bij het eind bent. En dan kun je stoppen. En daarmee kom ik aan het eind van uh, dit derde vlog over gaming in het onderwijs. Ik heb ongetwijfeld uh, lang niet alles besproken en ik heb ook zeker um, weer behoefte aan feedback en reacties van anderen die um, andere of meer ervaring hebben op dit gebied. Maar het is een aanzet om uh, met elkaar in gesprek te gaan hierover en om, om zoek te gaan naar um, mooie dingen die meer waarde hebben. Dus mocht je hierover verder willen praten euh, of wil je contact met mij opnemen, alsjeblieft reageer. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.